Even vlak de de grote bak de is goed voor andere eens praktisch leeg, hé Joyce, kom maar Joyce! Hé Roosje! Hé hey Roosje! Goed zo Roosje! Hey Roosje! Goh Joyce, kom maar Joyce! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hé, hey, aan de bel! Hé, hey, aan de bel! Sta je helemaal stil? Goh Joyce! Ik heb nog geen hooi! Alleen voetels. Maar ik heb er wel veel! Hé hey, Blackjack! Hé hey, Roosje, niet zo trappen! Hé! Hey. Nou, hadden wel maar gewoon heen. Kijk eens roosje. Oh, roosje. Hey Blackjack. Kijk eens Blackjack. Hier Is dat kleintje? Goed zo Blackjack. Jack. Oh, Onis. Hey, jongens, is het nog hooi. Kometjes! Hé, hey Black Kijk eens Black Kijk eens Black Jack! Kometjes! Kom Kijk eens Blackjack! Ik gooi hem, ik gooi hem daar. Hé, hey Black kometjes! Kometjes! Dat loopt hem even zo. Kijk eens, Joes, Ho, Joes, Goed zo, Joes, Ho, Joes. Middag kom ik weer terug met, met loof. Nee, met, met hooi. Hé, hey Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey blackjack. Ik ben niet ver aan de bel. Ze kan niet steken. Hé, Joyce, kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce, oh. Dan breek je dat stukje motto af. Oh, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Ja, kom eens. Kom eens aan de bel. Moet je wel snel zijn. Nee, je hoeft niet. Hé, Joyce. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Oh, Blackjack. Goed zo, Joyce. Kom maar, Joyce. Je bent nog net niet helemaal klaar met die wortel. Hé, hey, Joyce. Oh, Joyce. Oh, ga je weg, Joyce? Kom maar, Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Ja, Blackjack is altijd een beetje vervelend. Ja, Blackjack. Hé, hey, Annabel. Annabel, kijk eens! Goed zo, Janabel! Hé hey, Joyce! Ho oh, Joyce! Hé hey, Blackjack! Hé hey, Roosje, wat doe je toch steeds daar? Hé! Hey. Kijk eens! Ik heb een vies ogen. Roosje, kom eens! Misschien kan ik er zo bij. Weg. het goedste, weg! het grootste deel weg! Hé Blackjack! Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Joyce die eet hooi, als ze nog is. Ik verwacht dat het op is. Hé, hey, Annabelle. Kijk eens, Annabelle. Hé, hey, Annabelle. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Kijk eens, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Geen Joyce. Zetel oh, in de stal. Water hebben we dus een dan genoeg. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Kijk eens, Roosje! Oh Annabel! Die heeft twee pootjes. Oh Annabel! Zit op, dus! Hé hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Alleen, Joost is er niet. Ja, dan is waarschijnlijk de hooizak nog niet leeg. Hé, hey Blackjack, tot vanmiddag, Blackjack. Hé, hey Annabel. Hé, hey Annabel. Kijk eens. Hé, hey Annabel.